nieuwe LEGO video. Geen Air-Up deze keer, maar LEGO. Ik heb een uh, Star Wars set gekocht. Als uh, Star Wars fan is natuurlijk altijd leuk. En, uh, ze hebben een helmen, reeks uitgebracht van LEGO. Al een tijdje was niet nieuw. En uh, dit is uh, de eerste, de mandalorian. Dus uh, Ik heb een uh, speedbeeld gemaakt van uh, hoe die in elkaar gaat. Dus uh, blijf kijken. Sorry. Het is een massief uh, stukje lego, het is best, uh, best zwaar, het zit, zit vernuftig in elkaar. Volgens dus uh, kan wel een beetje bewegen en zo, maar het is uh, ja, erg leuk. Ik Grappigens op de binnenkant dus, dus, zie je dat hier. het is heel kleurrijk. Zie je uh, hebt het gezien met, uh, met de speedbeeld. Maar, uh, ja, leuk uh, glimende ding. Met de steentjes erop. Nou ligt het wel leuk als jullie bepalen welke helm ik hierna ga maken. Ik heb nou de, met de looien gemaakt. Uh, er is ook een, uh, een, een, een, look een look Skywalker helm. Er is ook een, um, een dark, dark Trooper helm. Er is ook een Scout Trooper helm. Dus die witte Dark Trooper is die zwarte. Er is ook een, even spieken, een, de Boba Fett helm, die ik overigens erg mooi vind. Dus uh, laat even weten in de comments welke de volgende moet worden. Bedankt voor het kijken, denk aan het abonneren. Ik wil nog steeds naar die duizend toe en uh, tot de volgende keer.